Podcast is een videopresentatieservice voor websites, webshops en voor op de winkelvloer. Voor de beste demonstratie van producten, diensten en voor trainingen.